De weg naar duurzaamheid is voor ons meer dan één ding. Het is onze manier van denken geworden. Er moet veel veranderen om CO2 neutraal te worden. Er moet gewerkt worden aan minder vraag naar energie. Duurzaam opwekken van die energie en deze zo efficiënt mogelijk inzetten. Steeds meer hoor je dat de oplossing compleet elektrisch zou zijn. Maar elektrisch is vooral bij goed geïsoleerde nieuwbouw interessant. Ook dan blijft het een grote uitdaging om de elektriciteit te verduurzamen. Het doel is verwarmen met schone energie van bron tot gebruiken en ook nog eens betaalbaar. Hierin kan de gasinfrastructuur een belangrijke rol spelen... als lange termijn opslag voor duurzaam opgewekte elektriciteit door zon en wind. We zetten in op verwarmen met verschillende energiedragers. Of dit in de vorm van gas, elektriciteit... Of het warmtenet gaat, maakt in principe niet uit. Elke situatie vraagt om een eigen aanpak. Efficiëntie en betaalbaarheid moeten doorslag geven. Dus voor echte duurzaamheid moeten we samenwerken aan efficiënte oplossingen.